Kijk eens, Joos. Joos. Hey en bel. Nee, bel. Hey. Nee. Nee, nee, roosje, zo. Oh, Hey blackjack, hey blackjack, kijk eens blackjack. Kom bij Joyce, kom bij Joyce, oh Joyce, kijk eens Joyce. You a oh, you're klaar with your boy, Oh, Roosje, oh, Roosje. Get low, Ness.